Masja! Hé, hey, Masja! Hé! Hey. Dat smaakt lekker! Sintje is een klein beetje vies. Het is ook wel een motorzooi daar! Hé, hey, Prabatje! Pasja! Hé, hey, Masja! Dat smaakt lekker. Mashallah. Hey, mashallah. Goed zo, mashallah.